Goedemorgen. Ik heb een paar dagen geleden een mail ontvangen met een vraag die ik via deze weg wil beantwoorden, zodat meerdere mensen er baat bij hebben. Het luidt als volgt: Is er in jouw ervaring van jezelf en of die van cursisten een duidelijke relatie tussen spirituele groei en fysieke pijnen? Ik hoor niets over deze relatie. En als ik op zoek ga op internet, krijg ik vage sites over accessieve of iets over het actief worden van de kracht. Nou, dat is een beetje de vraag, kort gezegd. Om maar eerst in het algemeen te beginnen. Um, je kunt praten over afkikverschijnselen die gelden voor welke verslaving je dan ook hebt en vanaf wil komen. Afkikverschijnselen eh, zijn niet alleen maar drugs gerelateerd. Als je van je ik gaat afkikken krijg je ook afkikverschijnselen. En wat zijn dat? Als je je heel in het algemeen neemt je bent geïdentificeerd met een beeld, een gevoel en beleving van jezelf die je als ik aanziet. Op welk moment hoor je, lees je of begrijp je dat dat een beeld is dat in je verschijnt. Dat jij de waarnemer, waarnemster van bent en niet dat beeld. Dus je gaat allerlei wegen volgen die bij jou passen, hopelijk. ...om daarvan inzicht te krijgen in eerste instantie... ...en dan op een bepaald moment gaan ze succes boeken... ...en beginnen los te komen voor die identificatie... ...met dat gevoelsbeeld, dat rationele beeld... ...en dat fysieke beleving van wie je dacht te zijn... ...en eigenlijk in wezen niet bent. Als we een stapje terug gaan, zeggen we... ...en dat is jou al bekend... ...dat je wezen bewustzijn is... Je bent bewustzijn zonder enige kwaliteit, beperking of omschrijving. Want je bent dat zelf. Je kunt niet uit jezelf stappen om dat naar te kijken. Dus alles wat je als het ware waarneemt of naar kijkt, is een verschijnsel binnen je geest. En of het fysieke pijn is of psychische pijn om over dit onderwerp te hebben, is een verschijnsel die uit je geheugen of uit je signalen, innerlijke signalen, fysiek of psychisch, in je bewustzijn verschijnen. Als je teruggaat naar die identificatie met een ik of meerdere ikken, want meestal is het zo, je hebt verschillende rollen die je speelt, en dan kunnen we als verschillende ikken omschrijven, als vrouw, man, partner, um, werkgever, werknemer. Nou ja, ik kan een hele lijst noemen. Laten we dat zitten, dat is duidelijk. In, in die lijst van belevingen of manieren hoe je in de, in de, in het, in de wereld positioneert, is er een soort werkelijkheid ontstaan. En een werkelijkheid die tweeledig is. is je ik-beleving en de wereld. En die twee zijn eigenlijk, desondanks dat het niet lijkt, zo lijkt soms, één. Want bij een bepaalde ik-beleving hoort een bepaalde wereldbeleving. Dan gaan we terug naar spirituele groei of inzicht krijgen in wie je in wezen bent. Op het moment dat je zo komt, je begint los te laten bepaalde identificatie van, je, van jezelf met jezelf, met je ideeën van jezelf. Gaan bepaalde spanningen, bepaalde psychische, maar ook fysieke spanningen of houdingen, loskomen. En dat kan pijn doen. En dus aan de ene kant kun je zeggen van um, het is een algemeen proces voor iedereen hetzelfde. Op het moment bij, bij spirituele groei ontstaat er pijn en de pijn hoe je daarmee omgaat dat is voor een ander moment om dat te bespreken. Bijvoorbeeld binnenkort heb ik een gesprek in Amsterdam. De 22 oktober kunnen we daarover hebben als je erbij bent. Maar in elk geval, dat die beleving zelf is heel individueel. Ieder, naar gelang zijn verleden, de oorzaak van die ik-beeld en wereldbeeld, beïnvloedt je houding, fysiek, psychisch en dus wij loskomen daarvan uit zich in de vorm van pijn. Ook van psychische klachten, zoals duizeligheid, pijnen die eigenlijk niet te lokaliseren zijn in een specifieke oorzaak. Dit allemaal is wat er gebeurt bij spirituele groei. Er zit niets mysterieus in. Het is gewoon een normale proces van spanning naar ontspanning die dan door innerlijke verandering, ook fysieke verandering veroorzaakt, psychische verandering veroorzaakt. En soms kan het pijnlijk zijn, maar altijd, als het goed gaat, het eindproduct is bevrijd zijn. En daar gaan we toch voor.